Mijn collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over Teams. Wanneer je Teams opent in de webbrowser of via de applicatie, zie je allereerst alle Teams waar je lid van bent. Klik op een tegel en dan ontvouwt zich dat team. Je ziet dan aan de linkerkant alle kanalen die in zo'n team aanwezig zijn. Ik zit nu dus in Kanaal Algemeen. Wanneer je een kanaal opent, land je altijd als eerste op de gesprekkenpagina. Bij zo'n gesprekkenpagina zie je de gesprekken die de collega's met elkaar voeren. Ook kunnen hier bestanden worden gedeeld en kan je zien wanneer iemand is toegevoegd of weer is verwijderd uit een team. Wanneer je zelf een nieuw kanaal wil aanmaken, kies je voor de drie stipjes naast de teamnaam en vervolgens kanaal toevoegen. Je krijgt dan een menu te zien waarbij je de naam van het kanaal kan invoeren, een beschrijving kan geven... En waarbij je kan bepalen of iedereen vanuit het team toegang heeft tot dat kanaal of alleen een beperkt gezelschap. Wanneer je daarvoor kiest, selecteer je vervolgens e-mailadressen en alleen die mensen worden dan uitgenodigd voor jouw nieuwe kanaal. Om er zeker van te zijn dat je op de hoogte blijft van alles dat wordt gedeeld op Teams, kan je meldingen aanzetten op een kanaal. Kies rechtsbovenin voor de drie stipjes en vervolgens voor kanaalmeldingen. Je ziet dat de berichten nu uitstaan. Als ik kies voor bij alle nieuwe berichten banner en feed, dan krijg ik dus bij nieuwe berichten bij de banner en de feed een push notificatie. Ik kies vervolgens voor opslaan. En nu weet ik zeker dat ik altijd op de hoogte blijf van alles wat er gebeurt in Teams. Tot zover deze video over Teams. Tot de volgende video.